Is het een beetje donker dan? Uh, moet ik wat meer lichtjes creëren? Ja, dat ga ik even doen. Maar dan heb ik de telefoon nodig. Uh. Hi, Mirjam vlogt kijkers. Ik ben Mirjam. De. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En een speciale shout-out naar de 300ste... Abonnees! Jongens, ik heb 300 abonnees. Uh, toen ik vanmorgen nog keek, 301. Dus een speciale shout-out naar de 300ste en de 301. Ik weet echt niet wie dat zijn. Want ja, als ik het zie, als ik het kan lezen in, in, in mijn e-mail. Want normaal gesproken krijg ik een e-mail van YouTube die zegt van Hey, uh, je hebt weer een nieuwe abonnee. Dan noem ik diegene bij de naam in mijn video. Maar ja, ik weet niet wie dat zijn. Bij deze kreeg ik geen e-mail. De laatste die erbij was, geko die erbij was gekomen was uh, Bois Leven. Bo, daar moet je echt gaan kijken. Zij vlogt zo leuk. Het is een hele jonge dame, 25 jaar geloof ik. En uh, ja, zij doet het gewoon hartstikke leuk. Ze betrekt de hele familie, die neemt, dan geeft ze de camera door en dan... Heb je ineens een goede vriendin of de vader in de, in de vlog. Het is super leuk. Leuk om naar te kijken. Ik hou ervan van die afwisseling. Ja, uh, we zijn inmiddels al aardig wat weken verder met mijn gebroken poot en mijn zere heup. Nee, gebroken poot een aantal weken. Zere heup, bijna een half jaar. Een half jaar al, sinds juni dus. Maar, uh, ik heb inmiddels dus loopgips. Althans, ik had al loopgips, maar ik had dit schoentje er nog niet onder. Want nu mag ik er pas officieel mee lopen en dat doe ik dus nu sinds een week. Ook met krukken hoor, want uh, ja, het gaat nog niet altijd even soepel. Ik ben ook wel weer aan het werk, s morgens, Want het lang zitten, dat wil nog een beetje uh, moeilijk gaan, helaas. Maar uh, die therapeut die ik nu heb, die is aanbevolen door uh, een collega van mij. Die heeft uh, dry op mij toegepast. Wel ja, nog meer naalden, wat kan mij het schelen. Hè? Ik heb deze heb ik inmiddels al... Uh, een paar weken uh, gebruikt. Ik heb een, een hele band met blauwe plekken van het prikken op mijn buik. Maar ik moet zeggen die draai Ik ben fan. Ik ben helemaal fan. Ik merk nu al verschil. De eerste keer dat hij het deed, dat was afgelopen maandag, dat was ook eigenlijk maar de enige keer nog, maar toen had ik de, op de dag zelf en de dag daarna dacht ik, oh dit doet zeer. Maar dat was wel een hele andere pijn dan daarvoor. Ik merk nu al verschil. Ik ga in ieder geval wel kijken wat draaieniedeling nou precies inhoudt nou inhoud, dan laat ik dat jullie weten want ik vind het zeer interessant. Heb jij het ook wel eens gehad dan ben ik wel heel erg benieuwd en wat jouw ervaring daarmee is. Zet het even in de reacties. Draaieniedeling, wat is het en wanneer wordt het toegepast? Draaieniedeling wordt onder andere toegepast bij schouder en nekklachten, Spierspanningsklachten, pijn in de onderrug, heup en bil. De behandeling: De therapeut plaatst naalden op de zere plekken om de spieren te triggeren. Hierdoor ontspannen de spieren zich snel en langdurig. Er wordt geen vloeistof in de spieren gespoten. Triggerpoints: Dit zijn kleine verkrampingen die pijn kunnen veroorzaken in de spier of zenuwbaan. Iedereen heeft ze, maar niet iedereen heeft daar last van. In je schouder, nek, rug of beel, zitten de meest voorkomende trigger points. Hoe ontstaan trigger points? Door overbelasting, te strakke kleding, stress en of depressie, slaaptekort of langdurige verkeerde houding. Ja, Voor de rest, uh, weinig te doen, weinig gedaan, als alleen maar een gelegen... Oh! Max Verstappen, jongens. Het is inmiddels wel weer een week geleden, maar Max Verstappen, wereldkampioen. Ik had er totaal geen erg in. Ik zat op de bank bij een vriend en wij zaten volgens mij een film te kijken. En ik zeg ineens, hé, hey, moet Max Verstappen hier rijden? Oh ja, zeppen. Over de finish. Dat is het enige wat we gezien hebben. <laughs> dus we wisten al dat hij wereldkampioen was, maar voor de rest hebben we de hele wedstrijd niet gezien. Helaas. Ik heb hem alleen maar over de finish hier rijden. Sorry Max. Maar van harte gefeliciteerd. Ik ben eigenlijk helemaal geen Formule 1 fan. Maar ik vond het wel leuk dat hij gewonnen heeft. Uiteraard is dat leuk. Uh, nou. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Goh, wat een suffe video is dit dan. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niet meer van maken. Ik kan er niet meer van maken. Er zijn er nog wel heel leuke dingen aan te komen. Want uh, ik ga gewoon weer... Ik krijg heel hard aan de slag als uh, alles weer een beetje op orde is. Uh, ja, mijn voet dan vooral. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doedels!